Blondie die heeft een wondje en dat geneest niet helemaal lekker. Dus nu heb ik van Ecostaal heb ik pyrogenium gekregen. En dat helpt tegen infecties en dan kan je dat gewoon geven en dan zou ze sneller moeten genezen. Uh, er zit geen wachttijd op, staat er. Nou, hier geneeskundig gebruik, Het moet niet zoveel beter, misschien ook wel. Uh, nou ja, het, het wordt voor van alles gebruikt. Eierontstekingen, tussen klauwontsteking met rapport, ontstekers zoals ze ook niet hebben, maar het schijnt ook heel goed te werken voor allerlei mondjes. Dus wat ga ik doen? Ik ga het aan Blondie geven, maar ook aan Verona. Uh, ik ga dit dus aan Verona geven omdat zij uh, wel gezond en fit is. Maar nadat ze die oerplant gekregen had, was ze heel erg krachtig en fit. En dat vind ik nu wat minder. Dus ik ga het ook aan Verona geven. En uh, ik heb begrepen voor een paar tot tien. Uh, oh, onderhuis. Nou, dat doen we niet. We doen wel oraal. Want ik kan ook injecties geven, maar dat ga ik dus nu doen. En uh, veertig druppels. En dat meer staat er niet. Dus dat vind ik wel lastig. Want 40 druppels voor Corona is iets anders dan voor uh, Blondie. Want Blondie weegt nou. je uh, nog geen 400 kilo. En Corona weegt bijna 600 kilo. Misschien de helft. Dus ik doe wel 30 druppels bij Blondie. En dan uh, 40 druppels bij Corona. kijken of er weer. Ja, er zit weer spuiten. Uh. Zonder naald. Gelukkig. Nou, nee. Er zitten oh. Dus dit is een, uh, ik gebruik alleen de spuit, er zitten wel ook naalden bij. Tadaam. Ik ga dus niets met de naald doen, Dat voel ik me niet goed bij. Dus uh, ik ga die milliliters wel gewoon afleveren, en in hun mondspuiten. Dus dat lijkt me dan de makkelijkste. Erg er nog bij. Aanvullende gebruiksaanwijzing. Vijf dagen, twee tot drie keer per dag. En als je een injectie geeft, mag het één keer per dag. Zo. Ja. 40 druppels, wat is 40 druppels? Oh, er komt niks uit nu. Het is doorzichtige vloeistof. Uh, nou ja, ik denk dat er stond 10 milliliter, dus ik, uh, ik denk dat dit wat 40 druppels zijn. Dat hoop ik dan maar. Zo. Dan ga ik het een blondie geven. Nou, blonde pony, daar komt het. Gaat ik nog even spuiten, pony? En maar kijk wat dat uh, stond vinden. Ja, ja. zij vond het uh, niet zo erg. Ja. Het <lacht> smaakt raar. Het ruikt raar. Nou, dan ga ik dat bij Frona doen. Zo jongens, het is super heet. Het is echt, een, om het zo te zeggen, een roerhitte. Zo is het ook een soort van uitgeroepen, want het wordt 40 graden. En uh, hier is uh, Bucas Blondie. Mm -hmm. is het is heel lief vandaag. Ja, is het is heel lief vandaag. Ik ben heel blij mee dat het is. Het is vandaag... Dinsdag zeg Maar het is vandaag woensdag en Jo en ik zitten zonder zadel op de ponies. Ik zit op de Blondie, zij zit op Bel. En um, oh, oh, wij gaan even verder stappen. De reden waarom wij zonder zadel stappen is omdat het. <laughs> Mama wordt bijna aangevallen door Bella. Omdat het bijna 40 graden is. Hoor dus. En dan is op dat moment. Zonder hadden stappen beter dan we Dus hè, wij hebben zo Zo, het is vandaag donderdag en Jules daar achterin heeft vandaag weer gelogeerd. En goed, was het leuk, Jules? Ja. Mooi. Vandaag is het snik heet, het is, het is nu 9 uur en het is al 26 graden en dat is heet, het zou vandaag, um, ik heb gekeken, in Ermelo wordt het vandaag 40 graden, dus ik hoop dat het hier niet wordt. en uh, waar is de Go Social Barbecue? Spankbelle. In de in de Dan ga ik Weespa. zo... Bij, bij, okay. bij Esch hebben we een Go Social Barbecue. Ik ga zo even kijken hoeveel graden het daar wordt. En ik hoop dat het daar geen 40 graden wordt. Ik uh, ben benieuwd. Zo, ik heb het opgezocht. En het wordt daar helaas ook 40 graden. Nee. Ze hebben Erko. Ze hebben Erko en een zwembad. Dus dat is weer. Nee. Erko en een voetenbadje. Erko en een voetenbadje. Maar die is lekker. Rechts Zo, te warm. Het is uh, die, die donderdag dat het 40 graden wordt. dus heeft het al een paar keer gezegd. Uh, paardjes ga ik afspoelen tenminste Vrona en Henja. Ga ik afspoelen en daarna even in de molen zetten. Het is nu 10 voor 10, dus het gaat nog net. En dan spoel ik ze nog een keertje af. En dan gaan wij dus naar de Social Barbecue. En dan houden de stalgenoten de paardjes even in de gaten of alles goed gaat. Want het is echt warm. Doei? ik doe, voor Bella's box zitten en zorg dat ze niet uitloopt oké okay. vrijdag en we zitten midden in die horrorwarmte zoals het genoemd wordt dus het wordt vandaag weer 37 graden gisteren was het 44 graden zag ik in de auto Plaatje erbij dan uh, vroon kan dus wat minder makkelijk, tenminste ik wil vroon niet echt belasten met dat hete weer maar ik ben bang voor pliek en toen bedacht ik me ja, je kan kolesal natuurlijk ook gewoon preventief geven. Dus dat ga ik even doen. Dan, uh, ja, ze ziet er nog steeds vrolijk, hip en vrij, vrij uit hoor. Maar fris en vrolijk uit. Ook hip, ja, ze is hip met 17 jaar. Maar uh, ik denk, ja, weet je, er zit niks ergs in. Dus ik ga het ervan nog haar geven. Kijk, ze is nog helemaal happy. Als ik zo meteen hiermee een spuit in de mond ga stoppen, misschien wat minder. Maar ja. Het is alleen maar voor mijn gevoel, maakt niet uit, ik ga het toch doen. Sjoe is juist. En ik heb gevonden. Ik ga daarheen en ik hou jullie heel goed vast. <laughs> Niemand mag mij er nu in Diegene die mag een camera terugbetalen. Oké, okay. we zagen net tussen een vis. Eén dode vis is hier en een half levende vis. Dus we gaan even kijken hoe ver de vis is. Ik hoop dat die niet heel dichtbij is. Nou, ook weer wel. Ik ga er even bij zitten. Nou, hier hebben we dus in En We gingen van hier naar daar ergens. En dan er hier ergens een vis. Alleen het duurt altijd even uh, totdat die hier is. Kijk daar jongens. Ik ga even proberen in te zoomen tot ik daarbij kan. Kijk daar is een klein wit stipje. Ik kan hem beter zien dan jullie en daar uh, is ook een vis. Oké, doe je. Dat denk ik ook. Anders gaan we daar gewoon even heen. Ik ben zo bang dat ik die camera laat vallen. Gaan we daar heen en dan gaan we kijken of we hem wat, wat dichterbij kunnen laten zien. Oké, okay, daar uh, zit iets omhoog. Dat is de dode vis. Voor de rest uh, kan ik niet echt de vis uh, zien.